Zo zal het een blijven gaan, in het pleitje waar ik woon. Italien... Eerst even alle negativiteit en boze geesten uit deze gemeente verjagen. Maak zoveel lawaai als jullie kunnen. We wilden het wel even een statement geven vandaag. Even een signaal afgeven, absoluut. Is dat gelukt, denk je? Nou, uh, uh, uh, als ik de opkomst zie, dan uh, vind ik het toch wel jammer dat er heel veel mensen gewoon thuis blijven. Uh, je had natuurlijk het signaal duidelijker kunnen overbrengen als het hier echt helemaal vol was. Dat was op dit moment niet, maar ik, ik ben tevreden. Maar wie heeft hier de macht? Wij burgers. Dus laat jullie horen. Hey! En het komt erop neer dat wij een gezamenlijke historie hebben in deze regio en dat die historie, daar zit de kern van het probleem. Wat mij opviel is dat het CDA wel aanwezig was, maar geen spreektijd had. Nee, ik heb inderdaad heb ik een drietal mensen heb ik uitgenodigd om een begin te maken voor te spreken. En naderhand heb ik dus op sociale media nog een oproep gedaan. Maar dus, van van CDA is er geen melding binnengekomen. D66 hebben we ook nog eens gevraagd, ook Kim Schmid van GroenLinks. Maar nee, helaas, die waren er niet. Jammer. Beste mensen, ik ben heel trots op onze regio. Nu verder? Uh, ja, morgen stemmen en dan uh, ja, zullen we zien uh, wat er gaat gebeuren. Ik hoop dat het inderdaad uh, yeah, uh, de goede partijen zijn die wat uh, voor samenwerking willen gaan en een betere verdeling in, in deze gemeente. Want Michel, hij wil dat de inwoners weer trots worden op Zittert-Geleen en dat de trots een boost krijgt, zo stond het in de uitnodiging. Bekijk eens het stadswopen, dan staat er in en heel dun zit er een Heel dun, dus het staat nog in zijn eigen stadswopen. Dan denk je ja, wat best wel voor een wet, is Er een, is een eigen wapen, het voor de naam van de, de gemeente insluit. Ja, het wordt gewoon vergeten. Dus ja, wat moet ik dan met zo'n geit? Veel willen niet weer dat nieuwsuur hier over de vloer komt. Daar heb je eigenlijk helemaal geen zin in. Behalve dan als er trots is, of dat je is we trots en grotje op kunnen zitten. Dan wil ik weer dat ze terugkomen en dat ze kunnen zien wat we dan samen bereikt hebben. Ik hoop dat jullie morgen allemaal gaan stemmen en uh, vooral een stem uitbrengen op partijen die uh, tegen verdeeldheid zijn en uh, voor samenwerking.